They of Saint Rafael have dreams about peace. Listen to them. The kinderen van Armenia wensen hun leven as under a deken, veilig and beschut. The kinderen van Armenia Wens u een leven toe als een frisse bloem en zij wens u een leven toe vol vreugde en vrede. ik ga hier het schank om in Polenwet, Holland als graag wel anders weten ze dat niet We heb er geen Hoe <Okay>. het meteen <tiegelen> af? Ik woon in het wild, het de Balken. Daar hebben we een oud- en huis gekocht. En een tien jaar Oud.